Nu ga ik de grafische oefening voor tekstverwerking ook laten zien in de online omgeving, namelijk in Google Documenten. Dus hier heb ik een tekening nodig. Dus ik ga die hier rechtstreeks ondertekenen. Dit is eigenlijk een foto van de tekening die je moet maken. Ik zal een kleine tekening uh, tonen aan je. Invoegen, tekening, nieuwe tekening. Je krijgt dan een nieuw schermpje. Mijn tip is ook hier, maak een vorm al mooi klaar, mooi op. Dus als ik hier bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld bij naam zet... Maak deze al mooi op als je er zo nog een gelijkaardige wil maken. Dan hoef je dat maar één keer te doen. Hè. Dus je maakt, uh, je kiest een kleurtje, uh, je zorgt voor wat mooie opmaak. Meestal doe ik centreren hier overal. Kies een ander lettertype bijvoorbeeld. Hè. Ik ga het ietsje groter maken, 18, voilà. Zodat het die klaar is, dan kan je weer eenvoudig CtrlC, CtrlV doen. Werk met de pijltjes toetsen zodat je altijd op dezelfde hoogte kan gaan werken. Uh, bijvoorbeeld, zal zal hier de naam van mijn vrouw eventjes typen. Zo, voilà. En als we nu nog wat andere vormen willen gaan toevoegen, je kan opnieuw zo'n kadertje maken natuurlijk. Hier maar bij vormen heb je ook nog, nog buiten deze vormen nog, nog pijlen, tekstwolkjes en vergelijkingssymbolen. Dus ik ga bijvoorbeeld een hartje toevoegen. Zo, dan kan je een hartje tekenen. Het is heel gemakkelijk te tekenen. Een hartje moet natuurlijk rood zijn, dus ik ga er een rood hartje van maken. Je kan er eh, een dikkere lijn rond zetten of een stippeltjeslijn, of een streepjeslijn, of een lijn in een andere kleur. donkerpaars of zo. En je kan ook dingen met elkaar gaan verbinden. Niet apart lijntjes gaan tekenen, maar kies dan hier voor verbindingslijnen. En die gaan eigenlijk altijd objecten met elkaar blijven verbinden. Dus je kan een gebogen lijn pakken. Dus bijvoorbeeld als ik nu zeg, ik ga van hier naar het onderste gedeelte van dat hartje een lijn trekken. Dus zo kan je dat eigenlijk gemakkelijk aanpassen. Of um, een, een andere verbindingslijn, bijvoorbeeld een geknikte verbindingslijn. Dus als je die aanhoudt, bijvoorbeeld van hier... Ook naar daaronder, dan ga je zien dat die anders verloopt. Hè. Als je nu opnieuw klikt, gaat die wel een nieuwe lijn tekenen. Dus ik duw altijd op escape op mijn toetsenbord. En dan kan je dingen ook wegdoen die je weg moet doen. En dus als je dit wil verplaatsen, je gaat zien, die lijnen blijven nu vanaf nu altijd mooi verbonden met elkaar. Hè. Maar die kan je ook opmaken. En dat heb ik al gezegd. Hè. Dus je kan dus andere symbooltjes op het einde en het begin gaan plaatsen. Um, je kan die kleuren ook gaan Een rode lijn bijvoorbeeld. En ook weer dikker gaan maken. Een heel dikke rode lijn bijvoorbeeld. Hè. Dus je bent eigenlijk heel snel tekeningen aan het maken. Het knappen hieraan is je kan opslaan en sluiten doen. Eigenlijk staat die tekening apart in je Google Drive. Ik ga even centreren. Maar je kan als je nu ziet, van, ik heb een schrijfvoud gemaakt. Ik wil daar je j-puntveldje van maken. Je kan altijd dubbelklikken. Het springt opnieuw in die tekening. En ik kan eigenlijk die tekening gewoon terug gaan aanpassen. J-punt. Je klikt buiten op opslaan en sluiten. En je tekening wordt automatisch mee aangepast. Dus zo snel gaat dat eigenlijk in Google tekeningen. Specia speciale tekens, sorry. Dit is een fotootje. Maar speciale tekens kan je invoegen. Ik zal even... Oei. Ik zal even de pagina terug op zijn, zijn juiste plaats zetten. Hè. Dus stel dat ik hier wat symbooltjes wil gaan invoegen. Ik denk dat ik nu even best normale tekst terug aanzet. Dat doe je via invoegen. En dan zie je hier speciale teken staan. Net zoals het in Writer heet. Je kiest je tekens. Het mooie aan Google is dat je ook dingen kan proberen te tekenen. Dus ik zal het hartje in Als het goed getekend is, laat hij zelf zien uh, wat dat ik bedoel ongeveer. Denk er wel aan dat als je uh, dingen gaat zoeken... Bijvoorbeeld hier ga ik iets opzoeken. Je typt man, dan ga je een aantal dingen vinden met mannen. Maar denk eraan dat dit Engelstalig is. Dus als je hier vrouw ingeeft, dan vind je minder resultaten of zelfs geen resultaten. Maar als je woman ingeeft, dan ga je wel vrouwen terugvinden. Hè? Zo, bijvoorbeeld. Uh, dit is een gewoon teken. Dus die tekens kan je behandelen zoals alle tekens. Je kan die centreren, je kan die vergroten. Zo, ik ga die eventjes groter maken. Je kunt die onder elkaar zetten enzovoort. Dus je kunt eigenlijk de nodige dingen hier ook mee doen. Als je een symbooltje gegeven had, gelijk hier, dan kan je er ook de kleuren van gaan aanpassen. Alsof het een gewoon teken is. Even verder, daar staat Word Art of Fontwork. Hoe, je dat, hoe dat je dat kan toevoegen, je gaat op de juiste plaats staan. Je kiest invoegen en helaas zit dat niet meer apart erin. Het is niet zo erg, het zit nu onder tekening. Dus als je een nieuwe tekening toevoegt, dan kan je bij acties altijd kiezen om Word Art toe te voegen. Dus ik ga hier iets schrijven, bijvoorbeeld een veldje. Zo, voilà. Op het moment dat je Enter drukt, gaat hij hem toevoegen. Je kan ook hier weer de lettertjes van aanpassen. Ik vind Raadjes ook wel een mooie, vaak. Je kan hier de dingen gaan schuin zetten, vormen bijtekenen. Ik had nu, ik denk, in mijn geval had ik een vrij schrijflettertype gekozen. Ik vind het niet super duidelijk eigenlijk op deze manier. Ik ga het wat hoger erbij zetten. Ook hier, hè. pas je lijnen aan die dat je wil. Zo, voilà. Ik ga het eventjes hierbij laten. Ik vind het een te lichte kleur. Dus ik ga hem iets donkerder maken. Opslaan en sluiten. Voilà. En daar heb je fontwerk toegevoegd. Hè? Dus dat is heel of word art toegevoegd. Een laatste is deze grafiek gaan toevoegen. Dus dit is nu een fotootje. Maar je kan dus live grafieken gaan toevoegen. En die kan je ook gaan aanpassen. Dus ik zal proberen hieronder een plaatje te voorzien. Ik doe invoegen. Dan zie je hier staan diagram. Meestal weet je welk soort diagram dat je wil maken. Hè. Nu, je kan ook rechtstreeks een diagram dat je al gemaakt had gaan importeren. Ik ga nu gewoon een kolomdiagram maken. Op het moment dat je dat doet, gaat er een nieuw venster open springen. Ik zal eventjes mijn scherm moeten verkleinen. Zo, voilà. En nu kan ik dat gaan bewerken, dat diagram. Dus nu, je gaat het hier misschien al zien verschijnen. Je kan het ook bewerken door erop te klikken en dan hier naartoe te gaan. Hè. Dat had ook gegaan. Hè. Dus dit zijn de gegevens. Een beetje jammer is dat je altijd een beetje naar boven moet scrollen om terug uh, je gegevens te zien staan. Dus als ik hier nu even dagwerk 1 van maak, zo, uh, en dagwerk 2, voilà, ik uh, ga eens eventjes kijken, ik had hier team 1, 2, 3, 4 laten staan, dat staat hier ook nog, ik denk dat de getalletjes ook nog uh, gelijk gebleven waren, ah nee, ik had er toch Nederlands wiskunde Informatica knlo van gemaakt, dus ik kan dat hier gewoon aanpassen, Nederlands, ik denk dat het volgende wiskunde was, het is op zich niet erg, het is maar een voorbeeld hier. Hè. Informatica. En eh, dit was LO. Dan ken ik de cijfers dus ook niet van buiten, ik zal eens kunnen gaan kijken. 43, 81. Dus dit was 43, dan 81. 74 en 94. Dus 74. Je ziet het ook veranderen in de, in de grafiek. Hè. Nu, ik zal het eventjes zo laten staan, op zich is dat niet zo belangrijk. Um, wil je een onderdeel aanpassen, net hetzelfde als offline, dubbelklik op het onderdeel dat je wil aanpassen. Dus als je zegt, die kleur wil ik hier aanpassen, dubbelklik echt op die kleur. En dan springt aan de rechterkant het onderdeel aan, of dat springt naar voren, hetgene dat je moet aanpassen. Dus je hier zegt van, ik wil dat dit roder uitziet. Je drukt gewoon op rood. Uh, je kan de trendlijn gaan aanpassen. Je kan eigenlijk heel veel andere onderdelen nog hiervan aanpassen, maar dat zal ons een beetje te ver brengen. Hè. Dus dit is de grafiek. Uh, misschien nog even de titel gaan aanpassen. Dus als ik hier op dubbel klik, normaal gezien op points Score, en ik klik er nieuw in, dan kan ik er ook rapport voor maken. Zo, rapport, uh, ik denk, je veldje, omdat dat er nog bij staat. En even kijken wat zijn nog interessante dingen. Zijn. Bijvoorbeeld de legende, die staat nu aan de rechterkant. Maar je kan de legende ook gewoon uh, normaal gezien onderzetten, bijvoorbeeld, en dan gaat hij die, die eronder plaatsen. Dus op zich is mijn, mijn grafiek klaar. Stel dat ze nu klaar is, je kan die gewoon afsluiten. Hier van boven. En dan moet je alleen nog in je document hier gaan zeggen, dus bij dat documentje ga je hier van boven een nieuw knopje zien staan, updaten. Dit is nog de oude. Dus op het moment dat ik nu updaten druk, gaat die alle gegevens overhalen van de grafiek. En is je grafiek eigenlijk helemaal afgewerkt. Ook hier kan je een rand daar zetten. Zo, voilà, dat is altijd wat duidelijker. Dus zo werk je met grafieken of diagrammen binnen Google documenten. Succes!